Hey, ik ben Sander, ik ben 18 jaar ik woon in Zeist en ik studeer forensisch onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag neem ik je een dagje mee naar de opleiding en beantwoord ik gelijk de meest gestelde vragen. Een paar jaar geleden was ik bij een opleidingsmarkt en daar kwam ik in contact met iemand van de forensische opsporing. De bijdrage die ik kan leveren aan de maatschappij en de forensisch-chemische kant zorgen er wel voor dat ik nou eigenlijk gelijk verkocht was. Wat ik leuk vind aan de opleiding is dat het heel breed is. Je kan alle kanten op. Je kan de biologie kant op, je kan de chemie kant op. Daarnaast vind ik het ook heel erg leuk dat je de ene dag iets leert in een college. En dat je dat de volgende dag kan toepassen in de praktijk, in het lab. Wat dan wel minder leuk is, is de grote hoeveelheid aan deadlines en alle verslagen. Ik ga nu naar het station toe. Ik ga er vandoor. En dan gaan we naar de Hogeschool van Amsterdam. Het is ongeveer drie kwartier met de trein. Dat is mooi. dan kan ik nog even studeren. Je hebt ongeveer 16 uur in de week les. Dat zijn dan colleges op school of online colleges. De overige uren besteed je zelfstandig aan een zelfstudie of je gaat met je team aan opdrachten werken. Je maakt samen projecten casussen. Elk blok heeft een ander thema. Ga je kijken naar andere vakken, bijvoorbeeld eerst de, um, algemene sporen. De tweede blok ga je meer naar de chemische kant, dus kan je kijken naar bijvoorbeeld drugsonderzoek. Uh, en bijvoorbeeld de derde blok is dan richting DNA-onderzoek, de biologie. Verder hebben we ook plaatselijk onderzoek en daar ga je oefenen met het veiligstellen van basissporen hoe ga je op een plaatselijk te werk? Je hebt ongeveer een kwart van het eerste jaar dat je op het lab zit. De overige tijd zit je in de collegebanken. Hier oefenen in de praktijk. Lijkt net echt. De opleiding is heel erg geliefd. Er zijn veel meer inschrijvingen dat er plek is voor studenten. En de selectie is dan uh, eigenlijk om te kijken uh, welke studenten toegelaten kunnen worden. Zo'n selectie is wel spannend. Het is een, uh, een toets die je maakt in een, in een ruimte met uh, nou, 50 andere leerlingen. We zijn nu bezig met een proef en we gaan kijken hoe snel een kogel uh, uit een vuurwapen komt. Ik wist zeker wat ik wilde worden. Ik wilde vooral in de chemische sector gaan werken... en dan helpen bij het ontmantelen van drugslaboratoria. Nu ik helemaal op de opleiding zit en ben gaan oriënteren... ben ik achterkomen dat er best wel veel andere sectoren zijn die ook interessant zijn. Bijvoorbeeld forensisch brandonderzoek. Komt er nog wat op neer, ik ben nog even lekker aan het oriënteren. Het is best druk. Er zijn veel verslagen en deadlines die door elkaar heen lopen. En dan is het wel handig dat je goed kan plannen. Nou, dat gaat me wel goed af. Ik heb voor mezelf de afspraak om in de weekenden niet aan school te werken. En meestal lukt mij dat ook wel. En dan hou ik tijd over voor hobby's als drummen en klimmen. Het is zeker een aanrader om lid te worden van een studievereniging. Op die manier leer je andere studiegenoten kennen en kan je een beetje netwerken. Daarnaast is het ontzettend leuk en worden er heel veel activiteiten georganiseerd. ...zoals een escape room. Zit je wagen niet bij? Geen zorgen. Je kan hem stellen op Instagram, @hogeschoolvanamsterdam Hogeschool van Amsterdam, underscore tech.